Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over koolhydraten. Het is een van de belangrijke voedingsstoffen, samen met eiwitten, vetten, mineralen en vitaminen. We gaan het hebben over biochemie, indeling, functie, bronnen, vertering en ik heb nog een toegift over verschillende soorten suiker. Koolhydraten, of ook wel sacchariden, zijn moleculen met koolstof, waterstof en zuurstofatomen waarbij de waterstof- en zuurstofatomen voorkomen in een verhouding van 2 staat op 1. En dat is het makkelijkste onthouden omdat het hetzelfde is als de verhouding in water, H2O. Een voorbeeld is suiker, oftewel glucose. C6H12O6. Kleiner weergegeven als een zeshoek. Je hebt verschillende soorten koolhydraten. Je hebt de mono-, di-, oligo- en polysaccharide, wat letterlijk één Twee, een paar en veel suiker betekent. Dit zie je dan ook terug in de structuur van het molecuul. De naam van deze moleculen eindigt meestal op oze. Zo heb je de monosaccharide, glucose, fructose en galactose met één zeshoek. De disaccharide, sucrose, maltose en lactose, die bestaan uit twee sacchariden aan elkaar. En De oligosaccharides, zoals maltodextrine, die bestaan uit 3 tot 10 sacchariden, en als laatste de polysaccharides zoals de verteerbare amylose en amylopectine, oftewel zetmeel, en de onverteerbare cellulose die bestaat uit 10 tot duizenden sacchariden. Polysaccharides worden ook wel glycanen genoemd. Glycogeen is daar een mooi voorbeeld van. Glycogeen is de dierlijke variant van zetmeel, heel veel glucose aan elkaar geschakeld om het op te slaan. Als we het dan weer afbreken, dan ontstaan er weer losse glucosetjes die we kunnen verbruiken voor energie. Koolhydraten kunnen op meerdere eigenschappen worden ingedeeld. Zo heb je enkelvoudige en meervoudige koolhydraten, snelle en langzame suikers en verteerbare en onverteerbare koolhydraten. Verteerbare koolhydraten kunnen worden onderverdeeld in zetmeel en suiker. De onverteerbare koolhydraten worden ook wel vezels genoemd dit zijn polysaccharides die weinig vertakt zijn. Hier heeft ons lichaam heel veel moeite mee om af te breken, zoals cellulose. Koolhydraten zijn veel voorkomende moleculen die in ons lichaam onmisbaar zijn als energiebron en energievoorraad, maar ook als onderdeel van DNA en RNA en ze kunnen worden gebruikt als receptor op het celmembraan. Glucose en fructose zitten in fruit en sommige groenten, Sucrose is bekend als kristalsuiker en zit dus in frisdrank, snoep en koek. Lactose zit in melkproducten. Oligosaccharide zitten in melkproducten, bonen, peulvruchten en sommige lightproducten, omdat bijvoorbeeld maltodextrine vaak wordt toegevoegd aan stevia om de smaak te verbeteren. Amylose en amylopectine, dus zetmelen, zitten in brood, rijst, pasta, aardappelen en peulvruchten. Cellulose is onderdeel vanuit de celwand van plantaardige cellen en dus zit dat bijvoorbeeld in tarwe, bonen, fruit, groenten en glycogeen zit in vlees. Dan de vertering. Koolhydraten worden in het maagdarmstelsel darmstelsel verteerd. Dit begint in de mond met het kouwen, daar worden de koolhydraten al gesplitst en hierbij komt het enzym amylase in ons speeksel, dat de koolhydraten ook gaat splitsen. Ook de pancreas produceert amylase dat in de darm zorgt voor vertering van koolhydraten. Speciale enzymen die vastzitten aan de darmcellen, dat zijn lactase, maltase en sucrase, splitsen de disaccharide naar twee monosaccharide. Zoals eerder besproken kunnen niet alle polysaccharides worden gesplitst en dus zal een deel in het maagdarmkanaal blijven en zo als gezonde vezels een rol spelen in onder andere de stoelgang. De monosachariden kunnen worden opgenomen door middel van diffusie en met speciale transporters, dus via actief transport. De monosacchariden komen in de cel terecht en vervolgens kunnen ze er met een transporter ook weer uit aan de onderkant van de cel. Zo komen verteerde koolhydraten terecht in het bloed en zullen via het portale systeem eerst naar de lever gaan om daar bijna allemaal omgezet te worden naar glucose. Glucose wordt vervolgens in de weefsels opgenomen en verbrand voor energie. Ook kan het worden opgeslagen als glycogeen of als vet. Dan als toegift nog even kort iets over soorten suiker, zoals kristalsuiker, rietsuiker, palmsuiker, ahornsiroop en honing. Ons lichaam maakt geen onderscheid tussen deze verschillende suikers. Alle suikers worden door het lichaam op dezelfde manier verteerd en omgezet naar glucose. Het maakt dus niet uit of je een schepje kristalsuiker door je thee doet of een beetje honing. Ook zijn natuurlijke suikers en toegevoegde suikers uiteindelijk precies hetzelfde. Suiker is nou eenmaal suiker. Het wordt anders als er kunstmatige zoetstoffen zijn toegevoegd, zoals xylitol, sorbitol en stevia. Deze kunnen niet door het lichaam worden verteerd, of ze worden in zulke kleine hoeveelheden verbruikt dat ze niet bijdragen aan de energiebalans van het lichaam. Dat is waarom lightproducten wel zoet smaken, maar veel minder calorieën bevatten. Kortom, suiker is een kwestie van smaak. Welk type suiker gebruik jij het liefst? laat het me weten in de reacties. Ga naar www.jufdanielle.nl voor de rest van de serie over eiwitten, vetten, vitamine en mineralen. Bedankt voor het kijken!